Ben jij betrokken bij een burgerinitiatief, dan wil je buurtgenoten van diverse culturele achtergronden aanspreken en betrekken. In de praktijk blijkt dat niet altijd eenvoudig. Kennisplatform Integratie en Samenleving ontwikkelde, samen met burgerinitiatieven, tips om een zo breed mogelijke groep buurtgenoten te bereiken. Ga de straat op. Benader mensen via informeel persoonlijk contact. Werk samen met een lokale organisatie of buurtgenoot die dicht bij de bewoner staat... ...en letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreekt. Werk samen met scholen. Zo bereik je niet alleen kinderen, maar ook hun ouders. Organiseer laagdrempelige activiteiten, zoals eten en muziek maken. Dit overbrugt taal- en cultuurverschillen. Bied ze gratis en zonder verplichte aanmelding aan. Sta open voor iedereen... Ook voor mensen die anders zijn of andere opvattingen hebben. Zorg dat mensen meedoen zoals zij dat graag willen en goed kunnen. Hulp nodig bij het toepassen van deze tips? Boek een workshop via movisienl burgerinitiatief.